Ik ben Wim de Jong, woon in Henneke Wambacht en ben lijsttrekker voor de SGP Waterschap Hollandse Delta. De SGP kiest voor een vaste waterkoers met vijf speerpunten. Eerste, veiligheid voorop. Veilige dijken, veilige wegen en ook veilige fietspaden voor de schoolgaande jeugd. Twee, rentmeester zijn van de schepping. Dat betekent zorgvuldig omgaan met natuur en met grondstofvoorraden. 3. Een klimaatbestendig beleid voeren. Dat houdt in robuuste watersystemen uitvoeren en ook water bufferen voor droge perioden. 4. Focus op kerntaken houden. Schoon water, voldoende zoetwater en ook veilige dijken zorgen voor een leefbare woonomgeving. En 5. Realistische ambities. Energie neutraal in 2030 en volledig circulair in 2050 te realiseren met meetbare tussenstappen. Kiest u ook voor een vaste waterkoers? Stem dan op 20 maart op SGP lijst 6. Dank u wel.